In de zomer van 2018 vond er bij een bedrijf een incident plaats bij de verlading van de stof MDI. Hierbij raakte één persoon gewond. Deze animatie geeft een toelichting op het incident en wat we hiervan kunnen leren. Bij het bedrijf wordt met behulp van een tankwagen MDI gelost. De stof is irriterend voor de ogen, huid en luchtwegen. Daarnaast reageert MDI met water tot een vaste, onoplosbare stof. MDI is niet ADR geclassificeerd. De medewerker van het bedrijf en de chauffeur starten de losprocedure als de tankwagen op zijn plek staat. De chauffeur en de medewerker koppelen de los- en luchtslang aan en zetten de tankwagen op lichte overdruk. De chauffeur klimt hiervoor, zonder valbeveiliging op de tankwagen. Door een onbekende oorzaak lukt het niet om de MDI te lossen. Ook niet met behulp van de aanwezige pomp. Er wordt besloten om alle slangen los te koppelen. De vulslang blijkt volledig te zijn verstopt. Dit komt vermoedelijk door een reactie van restante product met water. De chauffeur wil de tankwagen ontluchten. Hierbij zet hij de verkeerde afsluiter open omdat de tank nog op overdruk staat, spuit de MDI met grote kracht omhoog. De chauffeur krijgt MDI over zich heen en valt op de tankwagen. Het lukt hem om de afsluiter gedeeltelijk te sluiten en met hulp van een medewerker van de tankwagen te komen. De BHV wordt direct opgeroepen en begeleidt de chauffeur naar de nooddouche. Ondertussen is het alarmnummer gebeld. De meldkamer alarmeert naast een ambulance ook meerdere brandweereenheden. De brandweer zorgt voor de ontsmetting van de chauffeur en zet de afsluiter dicht. De chauffeur wordt door de ambulance afgevoerd. Wat kunnen we leren van dit incident? Controleer voor elke lossing de staat van de vulslang en vervang de slang periodiek. Als de standaard losprocedure niet werkt, moeten de werkzaamheden direct worden stilgelegd. Stel eerst een taak op voordat de werkzaamheden worden hervat. Faciliteer als bedrijf in een deugdelijke valbeveiliging, zoals een valstopsysteem, en houd toezicht op het gebruik ervan.